Je hebt er misschien al het een en ander over gelezen of gehoord. ChatGPT, het kan bijna niet anders. Een initiatief van OpenAI. En een organisatie waar heel veel geld achter zit. Elon Musk en een paar andere grootheden zitten erachter. Microsoft stopt er miljarden in. En het staat symbool denk ik, voor een van de thema's van uh, dit jaar. En dat is uh, Artificial Intelligence. En dan met name de bruikbaarheid daarvan. Want daarom maak ik deze video. Natuurlijk heeft iedereen het erover. En iedereen die, kan, die doet er leuke dingetjes mee. Maar wat kun je er nou mee als ondernemer? Dat probeer ik te laten zien in deze video. Video en is het nou een bedreiging of is het een hulpmiddel waar je heel veel aan hebt? Um, ik heb een aantal voorbeelden die ik je in deze video wil laten zien, zoals ik het op dit moment al gebruik. Kunstmatige intelligentie. Het eerste wat ik je wil laten zien is: ik ben interviewer op CVD TV. Interview ik ondernemers. Mocht je dat trouwens leuk vinden, hieronder kun je, je abonneren. En stel nou ik ga Michiel Muller van Picnic uh, interviewen. Sterker nog, dat is niet stel, die ga ik binnenkort interviewen. Uh, maar stel nou uh, ik ga dat voorbereiden, dan kan ik dat helemaal zelf gaan doen. Kom ik wel uit? Ook. Ik heb ervaring genoeg, maar kan ook een hulpmiddel inschakelen, namelijk Chat GPT. En uh, dat doe ik bij deze. Dus stel nou dat ik aan Chat GPT nou eens zou vragen: van luister, ik ga Michiel Muller van Picnic uh, interviewen. Ben benieuwd of je hem kent overigens. Wat zouden nou interessante interviewvragen zijn die ik Michiel kan stellen? Daar komt-ie. zoals je ziet, uh, dit is maar een voorbeeld en dit is een eerste set van vragen en daar kun je natuurlijk op doorakkeren hè, met ChatGPT. Want dat is het leuke, je kan een dialoog aangaan. Hè. Ik kan hem bijvoorbeeld vragen en dat zal ik dan nu doen. Is, joh, uh, zou je iets meer vragen kunnen toevoegen die gaan over duurzaamheid? En je ziet, hij vult het vanzelf aan. Nou, op deze manier merk ik al dat ik vrij snel gewend ben geraakt... om ChatGPT in te schakelen in de voorbereidingen van interviews. Omdat het gewoon eigenlijk een soort ja, kunstmatige collega is uh, die ook met ideeën komt en die me uh, helpt. Een tweede voorbeeld daarvan is, um, ik, ga een, uh, ik ben dagvoorzitter en naast dat ik op CVD TV een YouTube kanaal run en ondernemersinterview, sta ik 50, 60 keer per jaar op de zakelijke podia van Nederland. Ik ben dagvoorzitter van congressen en evenementen. Nou, dan komt het regelmatig voor dat ik een paneldiscussie moet leiden. Uh, die moet je voorbereiden met stellingen en discussiepunten. Uh, dus stel nou, ik ga een paneldiscussie leiden over de toekomst van de bouwwereld in Nederland. Nederland en specifiek uh, over de rol van het Rijksvastgoedbedrijf daarin. Uh, wat zouden dan goede stellingen zijn om aan de panelleden te vragen? Ik vraag het aan chat GPT. En dan dag ik hem nu uit. Je hebt in de bouwwereld bij Rijksvastgoedbedrijf... die is natuurlijk een heel groot vastgoedbedrijf... en daar is veel, zijn veel gesprekken over verschillende contractvormen. En DBFMO, ik zal je de uitleg besparen, is een vakterm. DBFMO is een contractvorm uh, die uh, behoorlijk in trek is uh, in, uh, in de bouwwereld... in relatie tot opdrachten doen voor Rijksvastgoedbedrijf. En ik vraag ChatGPT of hij een aantal stellingen kan toevoegen... die specifiek inzoomen op dat thema van DBFMO-contracten. Dus kijk of hij me daarbij kan helpen. We'll be En ook hierin blijkt weer dat hij toch wel behoorlijk verstand van zaken heeft. Um, wel goed om te vertellen, misschien tussendoor even de context. Uh, een stukje context: dat OpenAI is op dit moment nog een gesloten systeem. Oftewel, hij heeft als het ware internet leeggezogen. En daar haalt hij zijn kennis vandaan. Uh, maar hij heeft het gedaan tot en met 2021. Um, en dat is wel jammer. Ik merk nu al omdat ik er regelmatig gebruik van maak, zou ik dolgraag willen dat, op, dat um, uh, ChatGPT letterlijk real-time connected is uh, aan het internet. Zodat je ook bijvoorbeeld kan vragen: wat was het belangrijkste? Ondernemersnieuws van de afgelopen week. Nou, dat kan je nu nog niet, maar je kan je dus voorstellen dat dat er absoluut aan gaat komen. Ik kan hem wel bijvoorbeeld vragen: van joh, ik wil een video gaan maken met tips voor startende ondernemers. Waar moeten ze nou goed op letten voordat ze een bedrijf starten? En ook hierin komt hij weer met tips en ik kan dan weer doorvragen. En op die manier heeft hij me al een paar keer geholpen met leuke ideeën waarmee ik weer video's kan maken. Uh, en nog een voorbeeld uh, wat ik graag wil delen. Dat is, uh, ik heb een, een interview gemaakt met in dit geval Erik Wegenwijs. Uh, veel mensen kennen hem wel van Special Forces FIPS. Uh, die video die heb ik gemaakt, het interview. Uh, ik, heb in, uh, ik heb een korte beschrijving gemaakt waar het interview over gaat. Uh, en dan moet ik een titel maken. En die titel is hartstikke belangrijk, want die moet zodanig interessant zijn dat mensen die op YouTube zitten... Die zien die video, die zien die titel bovenin beeld staan. En dan moeten ze getriggerd zijn om erop te klikken. Uh, dus ik vraag aan ChatGPT van, yo, GPT van yo, dit is de video, hier gaat die over. Ik stop die tekst erin. Heb jij voor mij een aantal goede YouTube-titels? En ook hier merk ik, en ik laat nu maar even één voorbeeld snel zien, maar ook hier merk ik weer dat ik zo langzamerhand gewend raak om hem als een soort collega even in te schakelen van joh, heb jij nog tips en heb jij nog ideeën voor goede YouTube-titels? Ook hierin zijn wel begrenzingen. Wat ik graag zou willen vragen is, joh, jij geeft nu drie titels, welke drie heeft nou de hoogste conversie? Welke zal de grootste click hebben op basis van de doelgroep die ik bedien? Nou, die intelligentie heeft hij nog net niet, uh, maar ook hierin kan je voorstellen dat dat in de toekomst uh, gaat gebeuren. En tot slot nog één klein voorbeeldje. Uh, stel, je zit op Twitter en je bent fanatiek op Twitter, dan zou je diezelfde vraag kunnen stellen van Joh, hier gaat het interview over. Heb jij voor mij een aantal leuke tweets uh, die je kan gebruiken op Twitter? En ook hierin komt hij weer met een aantal suggesties. Nou, ik kan nog uren doorgaan met voorbeelden tonen. Maar ik denk als jij getriggerd bent uh, in deze video. Dan zoek vooral verder en ga hem zelf gebruiken. Google Jet GPT En onderin heb ik ook een linkje naar de chat tool zelf uh, gemaakt. En dan kun je dat gebruiken. Ik laat deze video met name zien. Omdat er zoveel over gekletst wordt over Jet, Jet GPT, Maar ik wilde heel graag laten zien hoe ik hem in mijn dagelijkse werk nu al gebruik. En daarmee misschien ook wel probeer ik een geruststellende video te maken. Want je krijgt natuurlijk de discussie van joh is deze technologie niet nou uh, zeg maar het einde van mijn onderneming. Is het nou wat mij betreft, joh, straks doet AI alles en uh, ben ik out of business? Ik denk het niet. Ik zie ChatGPT vooral als een, een, een supergeduldige, onvermoeibare... Op dit moment nog gratis uh, assistent uh, die mij uh, kan ondersteunen, kan helpen en kan inspireren om mijn werk te doen. Uh, denk er met die uh, gedachte ook eens aan richting je eigen onderneming en, uh, en je eigen business uh, en uh, haal er je voordeel uit. Uh, voor nu, dankjewel voor het kijken. Ben je geïnteresseerd in ondernemerschap? Ik maak wekelijks twee nieuwe video's, hoofdzakelijk interviews met andere ondernemers, maar ook regelmatig een video waarin ik zelf tips en uh, tricks en lessen uh, deel. Vind je dat leuk? Abonneer je hieronder. Uh, op mijn kanaal. Maak je mij gelukkig en jij blijft automatisch op de hoogte. Voor nu, dankjewel voor het kijken. Hoi!